De M-System MFCI94AN is een anthraciet-inductievornuis met een breedte van 90 cm. Het fornuis heeft een klassieke uitstraling en kan strak tussen twee kasten worden ingebouwd. Onderin heeft het fornuis een 90 cm brede oven. Het fornuis is voorzien van vier inductiezones. Deze hebben allemaal een boosterfunctie, waarmee de zone tijdelijk een hoger vermogen krijgt. Verder hebben de zones een warmhoudstand en een stand voor automatisch koken. Dit de design fornuis is made in Italy. Het design komt onder andere terug in de vrij ontworpen knoppen, voorop om de zones te bedienen. Ook de ovenbediening vindt zich hier. Met de ene knop selecteert u het programma, met de andere knop de temperatuur. Helemaal links zit de klok waarmee u de oven kunt programmeren. De oven zelf heeft een inhoud van 82 liter en wordt geleverd met meerdere roosters en een bakplaat. De ventilator achterin verspreidt de warme lucht door de oven. Dankzij onder meer de grill- en de ontdooifunctie is de oven echt multifunctioneel. Onder de oven bevindt zich nog een handige opbergruimte. Hier kunt u bakplaten en roosters die u niet gebruikt opbergen. Let wel op dat dit een meerfase fornuis is.